Hallo, ik ben Astrid en ik ben Johanna. Wij werken bij Regionaal Archief Tilburg. En we hebben heel mooi spul in de collectie. Kom maar kijken. Van deze gemeentes hebben wij de archieven. waaronder de receptenboekjes? Dit is dus een receptenboekje van Herberg Hierster uit de 19e eeuw. Kijk eens, varkenspoten. I. En wat we ook hebben, een boekje van Buisman. Ken je dat nog van vroeger? Daar kan je heel lekkere dingen mee maken. En hier een register van een pastoorsmeid. Rognon de Vaux en casserole. Kalfsniertjes. Allemaal hartstikke lekker, maar we weten helemaal niet hoe ze smaken. Daarom zijn wij op zoek naar de culinaire durfals die deze recepten met ons uit willen proberen. Op 19 november gaan we dan met z'n allen aan tafel. Oké, okay, ik zou zeggen aan tafel!